Ja, en hoe we dat kunnen doen, nou, er komen vast nog veel extra gesprekken voor over. Ja, maar graag. dat is dus een van de speerpunten waar we op dit moment voor staan. Okay. Ja, en daarmee wil ik je niet de, uh, de mogelijkheid ontnemen om over die rest te spreken, want dat is natuurlijk heel belangrijk.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 de matrix of de, de machthebbers uh, ziet wat die allemaal uit de kast trekken op dit moment en in welk tempo dat gaat. En dan zien we natuurlijk op Earth Matters dagelijks van alles over langskomen. En op allerlei andere uh, uh, onafhankelijk nieuwsites ook. En ik kan me um, voorstellen dat uh, mensen, en dat maakt maak natuurlijk ook mee, dat horen we ook van mensen, dat mensen daar echt niet vrolijk van worden. Uh -huh. En uh, toch uh, voel ik bij jou heel veel vreugde.